Welkom bij wiskunde in 5 minuten. Deze keer in wiskunde in 5 minuten machten met een gebroken exponent. Oké, okay, gebroken exponenten. Wat is een gebroken exponent en waar komen we deze tegen? We beginnen even met het volgende. Je weet, wortel x keer wortel x is gelijk aan x. Het exponent van de x is een 1. Maar deze noteren we normaal gesproken niet. Hoe zijn we aan deze 1 gekomen? Je kent al de regel a tot de macht p keer a tot de macht q is gelijk aan a tot de macht p plus q. Oftewel, wanneer je twee machten met hetzelfde grondtal met elkaar vermenigvuldigt, mag je de exponenten optellen. Om dus op de x tot de macht 1 te komen... Zoeken we dus twee machten met grondtal x, die vermenigvuldig met zichzelf x tot de macht 1 opleveren. We zoeken twee dezelfde machten, dus ook gelijke exponenten. Welke twee gelijke getallen kan ik optellen om 1 te krijgen? Inderdaad, een half. Immers een half plus een half is gelijk aan 1. Oftewel, x tot de macht een half keer x tot de macht 1 1,5 is gelijk aan x tot de macht 1. Nu zien we dat wortel x keer wortel x en x tot de macht 1,5 keer x tot de macht 1,5 beide x tot de macht 1 opleveren. We kunnen dus concluderen dat wortel x gelijk is aan x tot de macht 1 1,5. In een vorige video heb je kunnen zien dat de wortel van x in het kwadraat gelijk is aan x. Laten we nu eens kijken waarom dat zo is. De wortel van x in het kwadraat is gelijk aan x tot de macht een half, in het kwadraat. Je kent de regel a tot de macht p tot de macht q is gelijk aan a tot de macht pq. Oftewel, x tot de macht een half in het kwadraat is gelijk aan x tot de macht 1,5 keer 2. En dat is natuurlijk 1. Je weet, het exponent 1 noteren we niet, dus we krijgen x. Oké, okay, laten we het geleerde, Dus wortel x is gelijk aan x tot de macht 1,5 gaan toepassen. We hebben x tot de macht 3 keer de wortel van x tot de macht 7. En de opgave is, schrijf als macht van x oftewel x tot de macht iets oké okay, we hebben x tot de macht 3 keer we weten dat een wortel hetzelfde is als tot de macht een half we krijgen x tot de macht 7 tot de macht een half dit geeft x tot de macht 3 keer x tot de macht 7 tot de macht een half oftewel x tot de macht en half. We zien gelijke grondtallen, de x Dus we mogen de exponenten optellen En we krijgen x tot de macht 6,5 Nog een voorbeeld We hebben 1 gedeeld door x tot de macht 4 keer wortel x Dit ziet er een beetje raar uit Maar laten we gewoon beginnen en kijken hoe ver we komen x tot de macht 4 keer wortel x kunnen we schrijven als x tot de macht 4 keer x tot de macht een half. Dit geeft 1 gedeeld door x tot de macht 4 en een half. Nu ja. hebben we een nieuwe regel nodig. Wanneer we hebben 1 gedeeld door a tot de macht p, dan kunnen we dit schrijven als a tot de macht min p. Oftewel, je neemt de macht in de noemer en je zet een min voor het exponent. Deze regel stelt ons in staat om 1 gedeeld door x tot de macht 4,5 te schrijven als x tot de macht min 4,5. Met deze nieuwe regel zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nog vragen of opmerkingen? Zet deze dan in een reactie onder de video.